Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstof. De plek waar ik naartoe was zonder treinen was niet Suriname. Hoewel ze daar? Niet veel treinen hebben. Alleen wat oud roestig materieel wat weg staat te rotten. Het was IJsland. Ze hebben daar wel ooit een spoorlijn gehad. Voor de haven en om het een en ander aan te leggen. Maar er is niks meer van terug te vinden. Het was een uh, erg lekkere vakantie. Ehm... Uh, Sinds ik terug ben is er weer een beurs in houten geweest. En daar komt een deel van deze trein vandaan. Nou de postbank 1600 die eh, had ik al, is al een keer er langs geweest. Het eh, kleine bakje wat erachter hangt van eh, Pico eh, is eigenlijk om even mijn baan schoon te maken. Daar zitten wat magneten onder want ik weet dat er her en der nog wat nietjes, nietjes liggen. En dat zorgt er ook voor dat het de wagons die erachter hangen iets wat minder makkelijk ontsporen. Want ze wilden nogal makkelijk, nogal graag van de baan af. Waarom weet ik nog niet helemaal. Uh, de eerste twee die dadelijk langskomen, waarvan één al in beeld is, zijn de oude uh, NS-wagons. Uh, Lima heeft ze ook uitgebracht met uh, de reclamebanen er nog op. Uh, ik heb er ook zelf nog in mogen rijden. En... Uh, ik kan me wel herinneren dat de deuren erg makkelijk open gingen, ongeacht de snelheid van de trein. Uh, Weliswaar iets makkelijker als ze stil stonden. Maar als je net een bus moest halen, was het erg handig om al uit de rijdende trein te springen op het station. Tot groot ongenoegen van eigenlijk iedereen die op die trein zat. Uh, maar goed, dat hebben we allemaal overleefd. Dat um, zijn de eerste twee en de laatste is een City um, Nightline wagon. En uh, een stukje verderop staat nog op, het, uh, op de plaat een autoslaaptrein, die hoort er eigenlijk ook bij, uh, het zal een onderdeel worden van de autoslaaptrein die ik uh, half heb, half aan het bouwen ben. De buren zijn nog aan het verbouwen, dus dat kun je er af en toe doorheen horen. Het sein werkt nog niet helemaal lekker. Ja, daar wordt aan gewerkt. Ik kreeg ook nog de vraag van joh, hoe laat je nou zo'n trein stoppen bij een sein? En mijn antwoord was dat doe ik handmatig. Um, ik ben bezig met het uh, inprogrammeren dat in ieder geval de seinen reageren op waar de trein is uh, op de baan. En uh, als ik mijn treinen helemaal automatisch zou laten rijden, dan zouden ze ook uh, stoppen voor een sign. Uh, Om mijn hele baan te automatiseren, moet ik uh, weten waar treinen zijn. Daar heb ik mijn uh, eigen gemaakte uh, blokdetectie voor. En uh, het programma wat ik gebruik, JMRI, moet snappen hoe de baan in elkaar zit. En moet weten. Uh, hoe je van één blok naar het andere gaat. En daar kom ik nog niet helemaal uit. Uh, ik overweeg om eens te gaan kijken naar uh, andere programma's zoals uh, Rockrail of uh, iets dergelijks. Uh, misschien dat ik uh, daarmee makkelijker voor elkaar krijg. Tot zover voor vandaag. Uh, een korte. Volgende keer ga ik verder met, ga ik beginnen aan het verbouwen van een Pico uh, 189 locomotief om daar een, van, een Digi kit in te zetten om betere verlichting te krijgen. Uh, tenminste, ik denk dat dat de volgende keer is. Misschien dat ik uh, er nog wat anders tussendoor gooi als het heel erg lastig blijkt te zijn. Bedankt voor het kijken. En... Like en subscribe en graag tot een volgende keer.